Bij het assembleren van verschillende onderdelen ben je vaak bezig met het leggen van relaties. Tussen vlakken, assen, punten. En om dit soort relaties niet dubbel te hoeven leggen kun je Capture Fit gebruiken. Je selecteert het onderdeel, je gaat naar Capture Fit en je kan de relaties die je mee wil nemen in het onderdeel selecteren. volgende onderdeel wat je dan insleept bevat deze relaties al. Op dit onderdeel scheelt dat dus drie kliks. We kunnen gelijk de vlakken aanklikken waar deze relaties in zitten. We hebben dit nu met de hand gedaan, maar je kan het ook automatisch aanzetten. Dit onderdeel slepen we in en in de Assemble Command Bar zie je bij de settings een vinkje. De relaties die we nu leggen worden automatisch meegenomen in de Capture Fit. Het volgende onderdeel wat wordt ingesleept bevat dus deze relaties al.